Welkom in de tweede ronde. En nu gaan we het hebben over de thema's hemelwaterbeleid en waterketen. En dat doen we samen met Mirjam Geurts en Pieter van Dongen. Die gaan jullie straks alles erover vertellen. Uh, Mirjam doet het van, vanuit huis en Pieter is bij me in, uh, in de studio. Uh, nou Ik heb het de vorige keer al verteld. Ik heb het al een aantal keer gezegd. Uh, we zijn benieuwd naar uw reactie. Want dit is echt het moment om het gesprek met elkaar aan te gaan. Uh, nou goed, dit is het moment als u nu straks ook nog dingen heeft na deze uitzending. Dan kan u dat ook altijd nog wel laten weten. Maar we vinden het leuk om het gesprek met u op dit moment aan te gaan. Dus gebruik de chat ervoor. We houden hem heel de tijd in de gaten. En dan uh, vragen we u misschien wel even in de uitzending. Nou, we gaan beginnen volgens mij. En uh, Mirjam is de eerste die we het woord uh, gaan geven. Mirjam is uh, vanuit huis, dus die moet even verbonden worden. En ik zie er al. Nou, Mirjam, welkom. En uh, ik uh, geef graag het woord aan jou. Dank. Als het goed is, ben ik te bestaan. Maar doe even een check. Ja, ja dankjewel, mispet. Voor je... <laughs> Je check. Uh, hemelwaterbeleid. Uh, in het nieuwe waterbeheerprogramma gaan we ook specifiek aandacht besteden aan hemelwater. Natuurlijk werken we op uh, alle doelen eigenlijk langs hemelwater, want water is water geen onderdeel van onze taken, uh, maar met de uitdagingen van de klimaatverandering en de bodemdaling en noem het maar op. En zojuist heeft uh, Leo ja, in een eerdere sessie ook al een heel mooi uh, verhaal over verteld welke uitdagingen dat er allemaal liggen. Maar vanuit die optiek is het belangrijk dat we ook echt even specifiek naar hemelwater uh, kijken. En daar wil ik jullie uh, kort in meenemen. Hier zien jullie uh, een, een spons, uh, want we hebben uh, hierover nagedacht als waterschap. wat vanuit alle thema's. Als je kijkt naar hemelwater, zouden we daar nou voor een ambitie op weg willen leggen? Zodat het duidelijker wordt als we in gesprek zijn wat onze ambitie daarin is. Nou, en um, we willen als ambitie in het nieuwe waterbeheerprogramma willen we vastleggen dat we zoveel mogelijk de natuurlijke waterkringloop en de sponswerking van de bodem in stedelijk en in landelijk gebied uh, willen herstellen. En dat is niet terug naar hoe het vroeger was, dat is echt een uh, waterkringloop. 2.0 of de moderne variant, of noem maar op hoe je dat, dat ziet. Uh, maar dat is waar we naartoe willen. We willen echt op een verantwoorde manier daarmee omgaan. We hebben, uh, om daar meer uh, gezicht aan te geven, een aantal lange termijn doelstellingen uh, voor ogen. Uh, die heb ik hier op de sheet gezet. Enerzijds is dat de sponswerking van de bodem en het groen optimaal benutten bij de inrichting. Um, anderzijds is dat uh, de systemen van uh, het watersysteem, maar ook de bodem, de riolering, uh, alles wat we aan de infrastructuur met elkaar hebben, uh, zodanig inrichten dat we ook in staat zijn om wisselingen van droge en natte periodes met elkaar op te vangen. Dat is waar we naartoe willen streven. Dus niet te veel, niet te weinig. Dat is een mooie uitdaging. Um, maar daarnaast willen we ook dat het energieverbruik, uh, wordt geminimaliseerd. Dus waar we niet op uit zijn, is om dan hele energievretende voorzieningen te gaan treffen. Dat is wat we niet willen. Uh, dan willen we gewoon wegblijven, want anders komen we in de knees met andere doelstellingen die we hebben voor klimaat. Daarnaast uh, willen we vast blijven houden aan wat we feitelijk nu ook hebben. Wat schoon is, willen we ook schoon laten. Dat mag schoon blijven. Dus zo min mogelijk uh, vervuilen, want dan hoef je het niet schoon te maken. En um, last but not least, bij de inrichting of de herinrichting van gebieden willen we dat vanuit een integrale blik beschouwen als het gaat om hemelwater. Dus niet meer kijken alleen vanuit het uh, watersysteem of alleen kijken vanuit wat goed is voor de zuivering. Uh, of alleen kijken wat er goed is uh, vanuit de bodem of vanuit de zoetwatervraagstukken, maar echt een integrale blik en van daaruit nadenken wat is meest doelmatig en slim in dat gebied. Dan hebben we ook nog een drietal uh, speerpunten en dat zijn uh, de speerpunten die uh, we willen vastleggen voor 2027. Dus wat gaan we echt de komende planperiode oppakken? Um, nou, de eerste die gaat echt over het systeem met elkaar uh, in beeld brengen, de regionale systemen moet je dan aan denken. We willen dat samen doen en samen bepalen wat we het beste in die gebieden kunnen doen. Dus niet per se meer vanuit de postzegelplannetjes, maar ook op systeemniveau beter met elkaar kijken wat is hier wijsheid en wat is hier slim. De tweede, we werken samen met andere partijen en leggen koers en afspraken bestuurlijk vast. Waarbij er ingezet wordt op het verbeteren van de sponswerking van de bodem. Daar zetten we vooral in op het RO-spoor, het spoor van de ruimtelijke ontwikkeling. We willen vroegtijdig met elkaar, met de omgevingspartners, met u in gesprek om hier ook de juiste keuzes met elkaar te maken. En als de laatste eh, willen we ons eh, onze beleidsregels die we eh, hebben willen we ook zodanig aanpassen dat we de voorkeurs volgorde die we net met dat sponswerking hebben uitgesproken willen we ook zorgen dat die eh, wordt ondersteund in die beleidsregels en dat is dus waar we aan gaan werken want dat is nog niet over de volle linie momenteel het geval en dat is in een hele Korte notendop. Helemaal later okay. Dus ik ben heel erg benieuwd of er vragen zijn, opmerkingen, aanvullingen. Gaan Peter. Oh. Nou, dankjewel Mirjam. Ja, het is een heel mooi verhaal, vind ik. Ik dacht wel, het ziet er al zo goed uit. Maar als mensen nog ideeën erbij hebben, dan kan dat nog worden aangevuld. Ik wil het even weten van je. Van in hoeverre is dit al helemaal in beton gegoten? Nou, eh, volgens mij hebben we deze sessie ook om dingen op te halen. En om reactie te proeven, uh, dat is één. En uiteindelijk um, zie je ook bij die speerpunten dat we nadrukkelijk ook in gesprek willen rondom dat Hemelwaterbeleid, hoe dat daar in de praktijk in de gebieden dan uitkomt te zien. Maar wel vanuit het oogpunt sponswerking herstellen. Oké, okay, dankjewel Mirjam. Uh, als u via Zoom kijkt, eventjes een, uh, een vraagje voor de mensen thuis. Dan is de vraag of u deze uitzending uh, zou willen pinnen. Uh, dus dat is wel eventjes een verzoekje aan u uh, voor u thuis. Ik heb ook een vraag uh, uh, van Gerard Litjes. Uh, die wil graag ook in de uitzending komen. Um, als de vraag gaat over het eerste gedeelte, dus dat hemelwaterbeleid, dan is die van harte welkom. Ik denk het wel. Dus, um, nou, hij komt er denk ik aan. Ja, daar hebben we Gerard... Welkom in de uitzending weer. Ik heb je ze net ook gezien. Uh, fijn dat je er weer bent. En heb je een vraag misschien? Of een opmerking voor Mirjam? Ja, zet je geluid maar aan. Dat, uh, dat we je allemaal kunnen horen. Zo? Nu ja, we het te horen? Ja, ze horen weer. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, de vraag en de een opmerking. Er was een opmerking in de chat waar ik nog op reageerde. Maar die heeft hier met hevel met hemelwaterbeheer te maken. Namelijk dat je... Uh, kijk, ik ben heel erg voor de, zoals ik al eerder meldde, de nature-based solutions. Hè, of die klimaatbufferachtige oplossingen. En die klinken heel holistisch. En die, uh, maar die helpen zowel in tijden van wateroverlast als watertekort. Uh, dus je kunt droogte uh, in het buitengebied en ook in stedelijk gebied heel goed bestrijden door het uh, vergroten van de sponswerking van de bodems. Uh, en dat kost nou één keer ruimte. Wij noemen dat dan klimaatbuffers of uh, natuurvriendelijke oevers of weet ik wat nog meer. Maar die helpen daarbij, snijden het mes weer aan, aan meerdere kanten. Uh, dus dat is één. En, en dus ik neem dat wat mij betreft ook op in jullie waterbeheerplannen, uh, waar ik hartstikke voor ben. En de tweede is, er is ook iets uh, voor de, de grondgebruiker en grond zelf. Je kunt namelijk in de boom. Door het vergroten van organische stofgehaltes, het vasthoudend vermogen van water en daarmee de weerstand tegen droogtes enorm opkrikken. Door, het vast door de organische stofgehaltes te vergroten. Want hoe meer organische stof, hoe meer water zo'n bodem zelf kan vasthouden. Oké, okay. dankjewel voor jouw bijdrage. Um, goed. Um, zullen we naar Pieter gaan? Want Pieter gaat ons wat vertellen over de waterketen. Pieter, mag ik jou het woord geven? Oké. Okay. Nou, mijn naam is uh, Pieter van Dongen. Ik ben beleidsadviseur uh, bij de afdeling uh, Strategie en Beleid uh, van, het, uh, van het Waterschap. En ik zal jullie meenemen in de, in de lange termijn uh, en uh, ambities van de waterketen. Mijn presentatie is op dezelfde manier uh, opgebouwd als, uh, als Mirjam dat uh, heeft gedaan. Zeg maar. Dus ik zal eerst beginnen wat de ambitie voor de waterketen is in het waterbeheerprogramma. Vervolgens zal ik stilstaan bij de lange termijn doelstellingen... en vervolgens zal ik ook een aantal speerpunten noemen vanuit de waterketen. Nou, de ambitie voor de waterketen is, is dat we samen met de omgeving... willen zorgen dat er een circulaire waterketen komt... met als doel een gezonde en een duurzame leefomgeving. In deze ambitie zitten eigenlijk drie belangrijke pijlers. En uh, aan het einde ben ik ook benieuwd uh, ja, hoe, hoe jullie dat zien. Uh, want we willen het in ieder geval voor de waterketen doen, uh, samen met de omgeving. De waterketen is ook niet alleen van het, uh, van het waterschap. De waterketen is sowieso een, uh, de samenwerking tussen de gemeentes, uh, waterschap en drinkwaterbedrijven. Dus uh, ja, de komende planperiode zullen we ook de gemeentes en de, en de drinkwaterbedrijven hard nodig hebben om ook onze doelstellingen uh, uh, te bewerkstelligen. Dus ik ja, ik ben ook benieuwd van, uh, wat, de, wat de plannen bij de gemeentes en de, en de drinkwaterbedrijven zijn en of die aansluiten uh, bij onze plannen. Dus daarnaast, nou ja, we willen een circulaire waterketen zoals uh, al gebleken is in, het, in de eerste presentatie van deze breakout room... Uh, ...waar Charlotte heeft stilgestaan bij de circulariteit. Het waterschap moet in 2030 50% circulair zijn en in 2050 uh, 100% circulair. Nou, dan moeten wij vanuit de waterketen ook ons steentje aan bijdragen. Dus daar zullen we ook in de planperiode op inzetten. En daarnaast uh, willen we streven naar een duurzame en een gezonde leefomgeving. En die gezonde leefomgeving die wordt nog wel eens vergeten. Maar riolering is in het verleden ook uit, uit, uh, aangelegd vanuit volksgezondheid. Dus dat is wel iets wat we gewoon ook bij onze verdere plannen altijd in oogschouw moeten nemen. Als je ja, iets gaat doen met rioolwater, zitten daar ook... Uh, eventueel gezondheidsrisico's mee. Dus dat zul je toch ook in je doelstellingen rekening mee moeten houden. Nou, vervolgens hebben wij de ambitie vertaald in drie uh, lange termijn doelstellingen. De eerste lange termijn doelstelling die gaat heel erg in op onze uh, uh, prestaties vanuit de zuiveringstak. Dus nou, die willen we zo uh, kostenefficiënt uh, mogelijk doen. De komende planperiode komen er best heel veel investeringen op het waterschap af. Nou, en Om dat uh, voor de heffing zo optimaal mogelijk te doen... Moeten we gewoon kijken nou ja, hoe kostenefficiënt we onze maatregelen kunnen treffen. Nou, daarnaast zijn we bij het, als, bij het waterschap heel druk bezig met risicomatrixen, bedrijfswaarden aan het creëren om onze risico's goed, goed te kunnen afwegen. Daarnaast willen we streven naar veilige omstandigheden. De, de waterketen is toch een soort industrie, dus veiligheid moet daar hoog op, op, op, de, op, de, op de ladder staan. Zeg maar. En daarnaast willen we gewoon streven naar fossiele, uh, naar uh, zo, zo min mogelijk gebruik van fossiele grondstoffen uh, en uh, schaarse grondstoffen. Daarnaast, wat ik er net al aan heb gegeven, willen we het eigenlijk doen uh, samen met de omgeving. Nou, uh, in 2011 is het bestuursakkoord water uh, van, uh, van, van kracht geworden en daar staat eigenlijk al dat de waterketen moet functioneren als waar het één bedrijf. Dus we, zijn, we streven heel erg dat de gemeentes... En drinkwaterbedrijven en de waterschappen in de keten dusdanig gaan opereren. Uh, dat we gewoon overkomen als we met één bedrijf. We doen het allemaal voor de burger en dat zou centraal moeten staan. Nou, dat is ook het streven vanuit het waterschap. Verder uh, willen we, uh, zoals ik net al terugkwam in de presentaties van, uh, van Charlotte, willen we heel erg kijken van welke waarde we kunnen creëren uit ons afvalwater en uh, uit ons slip. Nou, vervolgens hebben we deze... Lange termijn doelstellingen vertaald in een aantal speerpunten. Het eerste speerpunt dat spreekt eigenlijk voor zich, maar de waterketen moet gewoon voldoen aan de wettelijke eisen. In het huidige waterbeheerprogramma zijn daar ook normen voor opgenomen en die gaan we gewoon voortzetten in de nieuwe planperiode. En voor sommigen zullen we de normeringen ook aanscherpen, dus de lat voor onszelf hoger leggen. Daarnaast vinden we dat we uh, de waterkelen veilig, adequaat en voorspelbaar en kostenefficiënt moeten zijn. Nou, dat heb ik eigenlijk net al bij de lange termijn doelstellingen ook aangegeven. We moeten alles uh, ja, zo efficiënt mogelijk gaan doen omdat er heel veel uh, investeringen op ons afkomen. En we moeten het voor de, ja, de burgers ook zo maatschappelijk mogelijk uh, uh, doen. Verder, het derde speerpunt uh, richt zich met name meer op de in innovatie vanuit de waterketen. We willen samen met, uh, uh, met, met de ICT kijken van, uh, hoe we ook veel meer uh, real-time kunnen gaan sturen. We hebben recent ook uh, online meters uh, geplaatst op onze zuiveringen. We sturen de zuiveringen al vanuit uh, afstand aan waar wij denken door... Uh, nog veel meer uh, uh, apparatuur op de zuiveringen te plaatsen, dat dat nog veel efficiënter kan. Uh, verder uh, hebben we als vierde speerpunt ook opgenomen dat we uh, uh, op energieefficiëntie moeten bereiken. Nou, dat komt ook weer terug in onze circulaire doelstellingen: hoe minder energie uh, je gebruikt, hoe makkelijker je je doelstelling kan realiseren dat je straks energie neutraal moet zijn. Daarnaast willen we heel kritisch kijken naar ons grondstoffenverbruik. En ook op ons grondstoffenverbruik denken we dat we 10% minder aan grondstoffen kunnen verbruiken. En dat ja, past dan weer in onze circulaire doelstellingen. Nou, daarnaast willen we dan samen met, met jullie kijken hoe we in de keten kunnen functioneren als het ware één bedrijf. Nou, de afgelopen planperiode hebben we al in heel veel regio's de samenwerking met de gemeentes intensief opgepakt. En dat willen we ook voor de komende planperiode op dezelfde manier doen of zelfs intensiveren. Ook met de drinkwaterbedrijven lopen er afspraken om te kijken van... Hoe we met elkaar verder kunnen... Nou, sterker nog, ik ga je even onderbreken. Want het is heel leuk in de chat is Marieze van de Heuvel. Die heeft zich al aangeboden van Ivides. Die zegt okay. van ik denk heel graag mee. Dus uh, we hebben al een naam in elk ja, geval. Dat is, dat is mooi. Ja. Ja. En uh, de laatste was van, uh, dat we ook nog uh, waarde willen creëren uit ons zuiveringsslip. En uit ons afvalwater. En dat gaan we in ieder geval doen door uh, het fosfaat uit ons zuiveringsslip uh, terug te gaan winnen. Dat hebben we samen met onze... Uh, uh, ketenpartner in, in, uh, in de slipverwerking HVC al, uh, in, al ingeregeld dat we in 2027 voor fosfaat uh, uh, 100% circulair zijn. En daarnaast gaan we ook, uh, nou, en lopen ook met collega's van Evides lopen afspraken om te kijken of we ons effluent uh, ja, kunnen inzetten uh, voor demiwater of voor drinkwater. Oké, okay, dat was je verhaal. Ja. Hè? Nou, mooi, mooie uh, mooi speerpunt als je het zo op een rijtje ziet. Maar ja, ook echt duidelijk jouw oproep. Dus eigenlijk, hè, Pieter, van, we willen heel graag... vooral ook met gemeentes in gesprek... ...van waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig... ...en hoe kunnen wij... Uh, uh, elkaar vinden daarin. Hoe kunnen we elkaar versterken en hoe kunnen we het plant nog beter maken. Ja. Dus dat ja, is echt een cool. oproep aan u. Dus uh, maak daar vooral uh, gebruik van. En dat kan nu ook meteen, hè, als u dat wil in de, in de chat. Um, er is hier ook een vraag gesteld van uh, uh, Paul van Esch. En die vraagt hoe ziet sponswerking eruit in het hoogstedelijk gebied? Ik denk dat dat een vraag voor Mirjam is. Ik ben er ook wel heel erg benieuwd naar. Waar natuurlijk veel stenen zijn in de steden. Hoe ziet die schronswerking er daaruit? Nou ja, ik, de, ik weet niet of Mirjam nog in de uitzending is. Ja, en maar... we gaan het herhalen volgens mij. Ja, we hebben er te pakken, hoor ik okay. eh, via mijn oortje. O, anders Mirjam, ik het wel over, kom, over mijn kom maar door. Nemen. Ja, daar ben je. Kun je antwoord geven op deze vraag? Heb je hem gehoord? Uh, ik, ja, ik ja? heb de vraag uh, gehoord. Um, stedelijk gebied is natuurlijk historisch. Uh, gegroeid en heel veel versteend. Dus daar hebben we ook een, uh, een grote uitdaging. Uh, maar at the end hebben we hoe dan ook met elkaar daar een uitdaging. Omdat je richting, uh, als je kijkt naar de klimaatverandering, je krijgt gewoon te maken met langere periodes van droogte. Maar je krijgt ook piekbijen. En dat is iets waar we uh, met elkaar aan moeten werken. En uh, dat doen we natuurlijk niet, niet alleen. En de gemeentes hebben ook hun eigen hemelwaterbeleid. En daarin zie je dat er ontsteend wordt, bijvoorbeeld. Table eruit groener in. Dat zijn prachtige initiatieven. Maar ook groene daken kunnen een bijdrage leveren. En zo zijn er legio-mogelijkheden. Um, maar de bedoeling of het mooiste is natuurlijk als je meer kan vergroenen. En dat is een uitdaging in stedelijk gebied. Dus op sommige plekken zal dat heel moeizaam zijn. Ik ja. dat we daar ook eerlijk over kunnen zijn. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou, ik weet vanuit Rotterdam dat er heel veel wordt gedaan. Dat er ontzettend veel plannen zijn. Dus uh, nou, volgens mij uh, gaat dat allemaal heus wel komen. Maar laat dat vooral ook weten. Laten we dat vooral ook goed delen met elkaar. Heb jij nog een toevoeging, op Pieter? Of is het... Uh... Nou ja, dat is denk ik gewoon duidelijk wat Mirjam ja. heeft aangegeven. En ook hier uh, is het denk ik een zaak van... Uh... Wat ook in mijn presentatie aankomt. Het is een zaak van gemeente, waterschap samen om te kijken van hoe we dat kunnen oplossen. Zeg maar. Om die burgers bewuster te ja, maken van precies. hoe ze ook met hun stenen om moeten gaan. En ja. daar zit een, ja, een hele gezamenlijke opgave. Zeg maar. dus... Ook wel een beetje lastig soms. Ja, ja, ja. precies. Ja. We hebben een vraag van Kees Koudstaal. En hij wil heel graag ook in de uitzending komen. Dat vinden we heel erg leuk. We zien hem al in beeld. Kijken of we ook nog Kees kunnen horen. Kees, kan je wat zeggen? Kun je ja, je bent er. Nou, Oké, okay. neem het woord. Nou, ik heb me eigenlijk even op deze manier gevreemd: van ja, dat water dat komt gratis uit de lucht. Uh, en ja, op welke manier zou je daar met elkaar uh, toch anders om kunnen gaan? Want we zien het nu eigenlijk nog voornamelijk als een bedreiging hè, met vrouwen. En uh, ja, dan zou het mooi zijn om uh, ja, de handen in elkaar te, uh, te slaan en met elkaar na te gaan denken, het omdenken van ja, daar kunnen we toch. Veel meer mee dan eigenlijk nu in een buis stoppen, afvoeren naar oppervlaktewater of naar de zuivering. Dus in dat hele systeem om, om daar eens met elkaar. En er gebeuren al heel veel goede dingen, hè. maar ja, in mijn beleving gaat dat allemaal veel te traag. Kees, mag ik eens vragen? Heb je zelf ideeën daarbij? Uh, ja, ik denk wel, ja, jij noemde het net al, als Rotterdam hebben we daar natuurlijk wel de nodige voorbeelden van. Spangen onder andere, we gaan het regenwater gaan opvangen. Hoe we dan? Kan je vertellen hoe dat met... gebeurt? Ik ben heel erg nieuwsgierig. Kan je even vertellen hoe dat er dan <laughs> uitziet? Uh, bij, bij het Spartenstadion hebben we de Urban Water Buffer gecreëerd. Dus uh, het parkeerterrein, daar wordt het water opgevangen verzameld via de ondergrond en een systeem, Dan wordt het doorgevoerd naar een helofite filter en dat is eigenlijk een natuurlijke voorziening waar riet of... groen of gras of iets dergelijks in staat. En vervolgens wordt het uh, teruggebracht naar de bodem en uh, naar het grondwater in het uh, watervoerende pakket. En daar vormt het een bel. Dus eigenlijk sla je het schone water, het regenwater, heb je gefilterd, sla je op in de bodem. En dat gebruik je weer op het moment dat je het nodig hebt uh, uh, als in de droge periode. De Sparta die gebruikt het op het moment dat ze uh, in de droge periode de velden sproeien. Ja, dus het water wordt eigenlijk opgevangen onder de voetbalvelden dus? Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Nou, naast de naast. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Maar ook een beetje ook jouw... Oproep eigenlijk van het mag er wel meer, het mag er wat sneller, hè? als ik het goed heb begrepen. Het zijn momenteel hele goede ideeën en heel veel dingen die in ontwikkeling zijn. En ja, laten we van elkaar leren om, om daar zo snel mogelijk ook op door te pakken. Ook naar de, naar de, de particuliere bewoningen, woningbouwcoöperaties toe. Ja. Van op, op huisniveau kan er ook heel veel gebeuren. Ja, dat is waar. Pieter, hoe zie jij dat voor? Je ziet ook een rol voor het waterschap daarin om dat gewoon nou ja, de versnellingen wat, uh, in te krijgen. Wat Kees net voorstelt, dat sluit uh, uh, heel goed aan bij het hemelwaterbeleid wat Mirjam net heeft gegeven. Uh, heeft, heeft heeft aangegeven, ja. zeg maar, dat dit, uh, deze toepassing op spangen, die is één uh, op één daarop toe te passen. Dat, ja. de, dat, dat geeft al invulling om die uh, natuurlijke uh, waterkringloop uh, te sluiten. En, ja, wij uh, geven natuurlijk ook aan van dat we het heel zonde vinden om dat hemelwater uh, direct naar de zuivering af te voeren of naar, uh, naar oppervlaktewater, ja. dat gaf Kees ook al aan. Ja. Uh, je gaat uh, onnodig schoon water met, met vuil water uh, mengen, zeg maar. En je, je kan veel meer met dat schone water. Zeker omdat we ook weten dat er straks heel veel periodes aankomen ja. van droogte. Ja. Dus dit sluit helemaal aan bij... Uh... Ja, hoe het waterschap het ook ziet. En uh, ja, laten we met name elkaar uh, ook vinden en, ja. en, en, en dit samen ontvangen. En dan opvangen. samen doen en de krachtenbundelen ja. inderdaad uh, daarbij. Ja, ik weet dat het inderdaad, dit is natuurlijk een probleem van heel veel steden en plaatsen. Dus ik weet, uh, dat, daar is iedereen mee bezig, dus deel het ook vooral uh, met elkaar. En ook vooral nu, misschien zijn er al die dingen waar, waar u mee bezig bent. Waarvan je denkt, van nou, dat zou het waterschap moeten weten. Of waar we tegenaan lopen. Hè? Dus we, zijn, we zitten met deze opgave, uh, waar laten we al dat water... En ook waar, hoe komen we eraan als het nodig is. Uh, maar waar loop je dan precies tegenaan? En wat zou het waterschap misschien kunnen betekenen daarbij? Dus dat, daar zijn we ook heel erg nieuwsgierig naar. Dus uh, laat dat vooral ook uh, weten. Um, er is een vraag uit de gemeente Hoekse Waard van Jan de Bek. Um, nou, we hebben hem niet in beeld. Dat is natuurlijk wel jammer, maar dat geeft niet. Dus we gaan, uh, dan ga ik die vraag gewoon... Uh, oh. Voorbij komt hij eraan. Ik hoor in mijn oortje dat we wel contact met hem krijgen. Ah, daar is hij. Ja. Hallo, sorry. Jan. Goedemiddag, allemaal. Goedemiddag. Vertel. Ja, ik was ook even uh, hardop aan het meedenken. Omdat hij zei van hè, er zijn uh, veel uh, mooie programma's al. Uh, omtrent klimaatadaptatie. En uh, de vraag was ook een beetje van als jullie ook al. Um, daarmee bezig zijn, deel het, deel het zeker. En binnen de gemeente Hoekse Waard uh, hebben wij ons gecommitteerd ook aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. En dat zijn natuurlijk twee thema's uh, die je heel goed aan elkaar kan koppelen. Um, ik denk dan aan een wadi bijvoorbeeld die je na natuurlijk kan inrichten, maar op, de, eh, op hetzelfde moment is het ook gelijk een, een goede oplossing voor waterberging. Um, ik Denk ook aan natuurvriendelijke oevers. En daar heb ik dan misschien ook meteen een vraag aan, uh, aan het waterschap van hoe gaan jullie om met natuurvriendelijke oevers? En een um, nou ja, natuurvriendelijke oever, um, het zorgt er wel voor dat, dat je, als je de ruimte hebt, hè, je moet dan meer ruimte nemen om je water te bergen. Dus, dus daar ligt dan een beetje een, een, uh, um, ja, een dilemma van hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, en, en, en liggen daar, zijn daar nog kansen? Ja, dat, dat is een goede hem. vraag, uh, Jan. Dank je wel. Nou, die gaan we meteen vragen. Ik weet niet wie of Mirjam gaat, gaat beantwoorden of uh, Pieter, wie uh, gaat het doen? Ik, ik zal het proberen, maar eigenlijk hoort hij, denk ik, in de, in de breakout room uh, voor, uh, voor, voor waterkwaliteit. Maar volgens we nemen mij... hem wel mee in elk ja. geval, hè? Ja, nee. dat is goed. Dus, ja. Maar uh, volgens mij... Uh, uh, ...omarmt het waterschap uh, om, om te kijken naar natuurvriendelijke Oevers. Ja. Zeker vanuit, ook vanuit het oogpunt van uh, uh, waterkwaliteit, omdat je daar uh, voor waterkwaliteit ook, uh, ook uh, ja, resultaat kan halen, zeg maar. Maar ja, het beste zou mijn collega uh, Mieke van der Laan dat kunnen, kunnen beantwoorden. Maar die zit in de andere breakout room, maar ja, ja. het is zeker zo dat we als waterschap... Uh, Openstaan om, uh, voor natuurvriendelijke oevers. Ja, maar de vraag van, van Jan ook is van, dan uh, loop je weer tegen bepaalde problemen aan. Dat ik het goed te begrepen. Ze je hebt het over ruimte bijvoorbeeld. Dus hoe ga je dan daarmee om? Of wat, wat kan je daarover zeggen? Ja, dat zit denk ik dan weer heel erg in onze, uh, ook in onze beleidsregels. Ik weet niet precies waar, uh, waar men dan tegenaan loopt. Maar daarom zeg ik, dan wordt het volgens mij voor mij nu... Uh, Oké, okay, dus te... ja. Te technisch om daarop in te antwoord gaan. Maar... Geven, ja, Dus Jan, heeft is even een vraag uh, voor jou die je zeker moet stellen. Nou, je hebt hem misschien ook wel in de chat gezet. We nemen hem sowieso mee. Dus dan zorgen we in elk geval dat hij bij de juiste persoon komt. Maar dankjewel uh, voor jouw uh, vraag en voor je input. Uh, zijn er nog meer dingen die, uh, waar u mee bezig bent hè, in uw eigen werkomgeving uh, die we ook hier goed even kunnen bespreken? Uh, zijn er dingen waar u tegenaan loopt of ja, ik hoorde net over kennisdeling, vond ik trouwens ook wel een uh, mooie. Kan het waterschap ook daar een, een bepaalde rol in uh, vervullen? Dus, uh, dus als een soort uh, verbinder eigenlijk tussen nou, al die het is, initiatieven? Het is in ieder geval zo dat wij vanuit de waterketen uh, uh, één keer per jaar een uh, kennisbijeenkomst organiseren voor alle uh, gemeentes. Uh, met name onze contactpersonen in de, in de, in de riolering, zeg maar. En dan uh, vragen we ook vooraf altijd van uh, welke onderwerpen de gemeentes dan ook graag op de kennisbijeenkomst. Uh, uh, ja, te horen willen krijgen. Zeg maar. dus, dus vorig jaar is dat door uh, corona allemaal uh, uh, niet gebeurd. Maar het is wel de bedoeling om die ook volgend, dit jaar weer gewoon uh, vorm ja. te geven. Zeg ja. maar. En we zijn ook aan het kijken of we uh, uh, de regio's in het kader van samenwerking... ook gewoon uh, één, twee keer per jaar of zo uh, we kunnen bij, uh, bij elkaar laten komen. Dat van iedere regio trekkers dan komen. En dat we ook ja. uh, de kennis kunnen uitwisselen. Ook waar gemeentes ook kan ook gewoon op kwetsbaarheidsonderwerpen, qua personele kwetsbaarheid, oh, zeg ja. maar, daar ja. willen we altijd wel als waterschap ook een ja, mediator in zijn. Dus dat, dat oh, is dat, ja. Ja, dat is eigenlijk dat heel breed, we... dus ook. Ja. Oh, dat is wel heel mooi, ja. ja. Ja, nou, dat is goed. Dat weten we dan ook meteen in elk geval dat die dingen ook... Uh, ja. Uh, ja, ik vind het ook wel leuk om Mirjam nog eventjes uh, in beeld te krijgen. Want die is er natuurlijk ook bij. Ik, ik zie je van die Mirjam, maar je bent er wel bij. Hè? Dus, maar die zie ik je in elk geval wel. Uh, zijn er nog dingen, Mirjam, die jij graag uh, uh, hier nog aan... wil? Nu zijn de kijkers, die zijn er nu. Dus je kan nu vragen stellen aan. Of denk van, nou, ik ben toch wel benieuwd hoe, dat, uh, hoe mensen daarover denken. Of heb je misschien iets waarvan je zegt van, nou, dat wil ik wel even op tafel leggen. Nou, ik, ik ben vooral ook echt nieuwsgierig naar uh, praktische oplossingen. Uh, er werd net het voorbeeld van zwanger genoemd, maar zo zullen er in het beheergebied of bij, uh, bij andere organisaties ook echt nog ideeën zijn om uh, de sponswerking te herstellen, ook op plekken waar dat ingewikkeld lijkt. Uh, dus uh, ideeën, uh, van harte welkom. Ja, Misschien is inderdaad ook die kennisbijeenkomsten goed om daarvoor te gebruiken, zet ik te bedenken. Dus dat, uh, dat... Ja, die doen meer dan mijn niks samen, dus dat, dat, oh, dat gaat, dat komt gaat helemaal goed, goed komen. Goed. Ja, is ja. genoteerd. Ja. Nou, hè, er is al een agendapunt in elk geval voor de eerste kennisbijeenkomst. Er is nog een vraag voor Pieter, zie ik hier. Is, uh, is een... Ja, er staat R-W-Z-I, maar dat zegt mij als leef. Dat, uh, dat is gewoon een zuivering, zeg maar. Wel... Oh, Oké, okay, goed. Uh, is het ook geholpen met een... Nou ja, zeg Nou moet ik weer woord zeggen wat ik ook helemaal niet kent een Hello Filter, Hello Filter, zeg ik het goed? En wie kan ik die vraag stellen? En ook even uitleggen wat het is ook, want uh, nou ja, kijk, ik weet zelf nu wat het is, dus misschien de kijker ook niet. Een Hello Filter is een extra Hello filter. Oh, okay. ja? oh. Komt ja? degene nog binnen of niet of? Nee, hij mag direct aan jou worden gesteld. Oké, okay, een Hello Filter is normale zuivering uh, om uh, ook gewoon. Uh, ja biologisch voor te zuiveren, zeg maar. Dus op het moment dat je een hele fietenfilter gaat plaatsen voordat je gaat lozen op de riolering, heeft dat, uh, heeft dat weinig zin omdat je daarna de zuivering erachter hebt die, die hetzelfde effect heeft, zeg maar. Dus dan ga je... dat heeft dus uh, geen zin. Een hele fietenfilter zou, e zou eventueel zin kunnen hebben als je nog na de zuivering uh, zou willen plaatsen om een extra zuiveringsstap uh, uh, te creëren, zodat je het water nog uh, ja, iets, iets schoon in wil krijgen, ja. zeg maar. Maar dat is vooralsnog. Uh, functioneren onze zuiveringen zo goed dat het niet, niet nodig okay. is, zeg maar. Maar okay. ik zou hem niet plaatsen voordat je gaat lozen op, uh, op de, op de riolering. Een hele fietenfilter kan wel een positief effect hebben voor uh, hemelwater, wat mogelijk uh, een klein beetje verontreinigd is. om het dan via zo'n hele fietenfilter oh, ja. rechtstreeks naar een watergang af te voeren. Maar uh, tussen de, de zuivering of voor de zuivering zou ik hem niet plaatsen. Oké, okay, goed. Nou, uh, die vraag van, kwam van Gerard Litjes. Dank je wel voor je vraag. Ik hoop dat die zo goed beantwoord uh, is. Anders dan, uh, dan horen we het wel. Nou, er zijn geen vragen meer in, uh, in de chat. En... Uh... Volgens mij kunnen we hem afronden ja. hierbij en ook Mirjam op afstand in elk geval. Ik uh, wil jullie hartelijk danken voor jullie, uh, uh, voor jullie verhaal en ook de kijker thuis voor uh, het gesprek, de vragen en alles wat we uh, terugvonden in, uh, in de chat. Um, nou, we gaan uh, de tweede sessie dus afronden en dan gaan we straks weer naar het plenaire gedeelte om gezamenlijk de middag uh, af te sluiten. Um, dat uh, gaat vanzelf. Als u niks doet, dan komt u automatisch straks vanzelf in de pl plenaire uh, ruimte. Maar u kan mezelf ook nu afbreken en uh, dan komt u daar ook. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uh, ik zie u straks weer.